Je instinct vertelt je waarschijnlijk dat je groenten altijd vers moet kopen. Hoe verser, hoe beter toch? Nou, dat hangt sterk af van de omstandigheden. Is verse groente gezonder dan uit pot of diepvries? Dit is de Universiteit van Nederland. Ik heb een moestuin waar allerlei groentes in staan. Zoals deze wortels, bietjes en deze schorseneer. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ik deze groenten elke dag zo vers uit mijn tuin kon halen. Helaas kan ik niet elke groente het hele jaar door oogsten. En de meeste mensen hebben natuurlijk helemaal geen moestuin. Daarom kopen we groenten in de winkel, waar ze altijd in de schappen liggen. Vers, maar ook in pot of in de diepvries zijn ze het hele jaar door verkrijgbaar. Maar is er een verschil tussen de verse en de ingevroren groenten als het gaat om de voedingsstoffen? En maakt het dan nog uit of je die groenten kookt, wok of in de overklaar maakt. In dit college ga ik jullie vertellen hoe je de meeste gezonde stoffen uit je groente haalt door de keuzes die je maakt in de supermarkt en in je keuken. In groenten zitten belangrijke voedingsstoffen, zoals vitamine, mineralen, vezels. Maar groenten bevatten nog veel meer, een heel scala aan andere gezonde stoffen die we ook wel bioactieve stoffen noemen. Die hebben exotische namen, zoals flavonoïden, anthocyanen, glucosinolaten of lycopeen. Maar wat ook belangrijk is, is dat groenten heel veel water bevatten. Daardoor hebben groenten heel veel volume in verhouding tot de hoeveelheid calorieën die ze bevatten. Hierdoor voel je je sneller vol, waardoor je minder gaat eten van andere calorierijke producten, zoals aardappel of pasta. Als we onder de microscoop naar een cel van een broccoli, sperzieboon of spinazie kijken, zien we dat al die gezonde stoffen netjes beschermd worden door een stevige celwand en een celmembraan. Als je groenten kookt, inblikt of invriest, heeft dat invloed op die membranen en op de celwand. De membranen gaan kapot en de celwanden worden poreus. Hierdoor zullen voedingsstoffen uit je groente wegcijpelen. Maar ook bij verse groenten zullen al veel voedingsstoffen verloren gaan... tijdens opslag en transport. Want vers is lang niet altijd zo vers. Vanaf het moment dat je groente oogst, neemt de voedingswaarde ervan af. Groente leeft nog na de oogst en er zijn nog allerlei metabolische processen actief in het plantenweefsel. Na de oogst proberen die cellen wel te overleven. en Dit gaat ten koste van allerlei stoffen die dan niet meer aangemaakt kunnen worden. Hierdoor kunnen voedingsstoffen zoals vitamine afnemen. Voor bijvoorbeeld sperziebonen kan het vitamine C gehalte na enkele weken wel meer dan 30% zijn gedaald. Ook blootstelling aan de zuurstof van, uit, uit de lucht kan tot afname van voedingsstoffen leiden. In de grond kan de plant zich daar prima tegen wapenen door de vorming van allerlei antioxidanten. Maar na de oogst nemen die stoffen alleen maar af. Oogst je de groenten direct van het veld en eet je ze dezelfde dag op, dan krijg je inderdaad de meeste vitamine binnen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor mij, want ik haal ze zo uit mijn moestuin. Maar voor de meeste mensen is dat natuurlijk geen optie. Dus koop je je verse groenten in de supermarkt. Vers klinkt doorgaans goed, maar door gebrek aan wet en regelgeving is de term vers eigenlijk alleen maar een marketingterm. De groente is soms dagenlang onderweg voordat het in de schappen van de supermarkt ligt, Zeker als je groente hebt die in dat seizoen niet in Nederland wordt geteeld en misschien wel helemaal uit Zuid-Amerika of uit Afrika komt. Neem bijvoorbeeld die groene asperges tijdens je kerstdiner. Die komen dan vaak helemaal uit Peru. Eenmaal in Nederland aangekomen, blijft groente vaak nog even in een distributiecentrum liggen en daarna nog een aantal dagen in de schappen van een supermarkt, voordat jij het koopt. En vervolgens bewaart het zelf vaak ook nog een paar dagen in de koelkast. Hierdoor kan het wel enkele weken duren voordat je buiten het seizoen geoogste dispersieboontjes eet. Sommige groenten, zoals deze, verse rode kool, kan wel vijf maanden oud zijn. Niet van elke groente gaat die voedingswaarde overigens even snel achteruit. Zo kan deze kool daar veel beter tegen dan een bladgroente zoals pinazie. Tegenwoordig kun je ook heel veel groenten voorgesneden kopen. Je kan je voorstellen, als je al die groenten in kleine stukjes snijdt, hebben die cellen het nog moeilijker. Daarnaast is het ook zo dat bacteriën sneller groeien op die beschadigde snijvlakken van de groente. Daarom is het minder goed houdbaar en is het belangrijk dat het heel goed verpakt wordt. Dan hebben we nog groente uit pot of uit blik. Groente uit het potje associeer je misschien met ongezonde conserveermiddelen, maar dat klopt helemaal niet. Inblikken is een manier om eten te conserveren en dat betekent langer houdbaar te maken. Maar het heeft verder niets met conserveermiddelen te maken. Het proces is vergelijkbaar met hoe je grootouders vroeger eten in wekpotten bewaarden. Hierbij wordt voedsel kort na de oogst in een glazen pot verhit. Normaal gesproken bederft groente na de oogst door micro-organismen, zoals bacteriën, die aanwezig zijn op de plant. Het verhitten van de groente in een pot zorgt ervoor dat de micro-organismen worden gedood en wanneer de pot afkoelt ontstaat er een vacuüm, waardoor de groente ook niet meer in aanraking komt met zuurstof. De groente kun je daardoor nog jarenlang buiten de koelkast bewaren. Je kunt groenten natuurlijk ook invriezen. Door het vriesproces vormen zich ijskristallen in de cellen, omdat de groente vol met vocht zit. Die ijskristallen zijn scherp en doorboren de celwanden. Goede voedingsstoffen lekken dan na het ontdooien door die doorboorde celwanden uit de cel. Dat klinkt alsof het heel slecht is voor de voedingswaarde van het product, maar dat valt eigenlijk wel mee. Die uitgelekte stoffen verdwijnen overigens niet uit de verpakking en ben je dus dan niet kwijt zitten alleen niet meer in die intacte cellen. Wat er vervolgens mee gebeurt, hangt af wat jij met de groente doet... nadat je ze uit de vriezer haalt. Je moet ingevroren groenten niet nog een keer gaan wassen voor gebruik... en zeker niet nog een keer in water gaan koken. Want dan lekken al die stoffen uit en gooi je ze met het water door de gootsteen. Dus als je deze drie opties nu naast elkaar zet, wat is dan het beste? Als groente uit de buurt komt, het is bijvoorbeeld geoogst in het westen van Nederland en zo met de vrachtwagen bij de supermarkt afgeleverd, dan is verse groente inderdaad het beste. Daar zitten vrijwel alle gezonde stoffen nog in. Een score van 100% zou je kunnen zeggen. Diepvries en pot is ongeveer even goed. Beide worden direct na de oogst in pot verpakt of ingevroren. Bij dat proces leveren ze wel wat van de gezonde stoffen in, maar je houdt nog zo'n 70% ervan over. Maar zodra de groente van ver komt en eerst nog helemaal met het vliegtuig of per boot naar Nederland moet komen... en dat het nog lang in een distributiecentrum ligt... dan nemen we die hoeveelheid gezonde stoffen in de meeste verse groenten heel rap af. Daarentegen blijft het percentage goede stoffen in pot of in diepvries... bij bewaren wel vrijwel gelijk. Goed, nu heb ik het dus gehad over de hoeveelheid gezonde stoffen... op het moment dat jij bij de kassa afrekent. Daarna hangt er natuurlijk ook vanaf hoe lang jij vervolgens de groenten nog in je fruitschaal in je kast, de vriezer of de koelkast bewaart. Maar daar blijft het niet bij. Ook de manier waarop je je groentes klaarmaakt heeft invloed op de voedingswaarde. Om uit te zoeken hoe dat zit loop ik naar het lab om te kijken hoe je nou je groenten het best kunt koken. Ik pak eerst even mijn schort erbij. Ik wil natuurlijk niet vies worden bij het demonstreren van het koken. Ik heb hier allemaal kookgrijs staan. De magnetron een elektrisch kookstel met daarop een pan met kokend water en een wokpan. Wat zijn nou de verschillen? Laten we eens beginnen met überhaupt het verhitten van de groente, want dat doen al die bereidingsmethodes uh, allemaal. Nou, het verhitten van die groente zorgt er dus voor dat de membranen kapot gaan en de celwand van de plantencel poreus wordt en er stoffen uit kunnen lekken. Ook kunnen sommige stoffen niet zo goed tegen hoge temperaturen, zeker niet als dat een lange tijd duurt. Dus tijdens het verhitten verlies je een deel van de voedingsstoffen. Maar de manier waarop je dat verhitten doet, kan een groot verschil maken in de hoeveelheid die uiteindelijk overblijft. Laten we eens gaan kijken wat er gebeurt als we deze rode kool op verschillende manieren klaarmaken. Ik snij hem even in stukjes. Rode kool is rood vanwege de kleurstof anthocyan die erin zit. En die zit eigenlijk op de randen van het, van het blad. Zoals je ziet. Heeft die kool, uh, de bladeren zijn aan de buitenkant uh, rood, aan de binnenkant zijn ze helemaal wit, voor het koken althans. Na het koken zul je zien dat die kleurstof helemaal door de hele plant heen zit. Nou, dit is wel genoeg voor de demonstratie. Dus ik gooi ze even in het kokende water en laat ze een tijdje koken. Je hebt vast wel eens gemerkt dat tijdens het koken van een stuk groente het water in de pan verkleurt. Je ziet het kookwater nu ook roder worden. Is de groente gaar, dan laat je het gekleurde kookwater meestal door de gootsteen weglopen. Je ziet hier nu goed de uitgelekte stoffen in het water. Je ziet hier echt een hele donkere vloeistof, waar dus niet alleen die natuurlijke kleurstof van die kool, anthocyan, in zit, maar eigenlijk ook heel veel van alle andere stoffen. Zo kun je onbedoeld wel meer dan 50% van de goede stoffen verliezen. Het zijn natuurlijk vooral de voedingsstoffen die in water oplosbaar zijn die je verliest. Zoals vitamine C en de B-vitamines, maar ook die meer exotische gezonde stofjes, als die flavonoïden en glucosinolaten die ik eerder noemde. Hoe meer water je gebruikt en hoe langer je kookt, hoe groter het effect is en hoe meer vitamines je kwijtraakt. Stomen is wat dat betreft een veel betere optie, omdat de groente dan met veel minder water in contact is. Dus groente in veel water koken is niet zo handig. Hoe zit het met een magnetron? Veel mensen denken dat eten uit een magnetron veel minder gezond is. Maar dat klopt helemaal niet. De magnetron gebruikt microgolven om het eten te verwarmen. Die golven zijn niet radioactief en niet gevaarlijk. De microgolven zorgen alleen voor dat de watermoleculen in je eten gaan trillen. Door dat trillen komt er veel warmte vrij. Hierdoor warmt je eten veel sneller op dan in de pan, waardoor je korter kan verhitten. En zo worden er minder van de goede stoffen afgebroken. Celwanden worden natuurlijk wel beschadigd, maar omdat er geen extra water is, blijven de stoffen wel in de kool achter. Dus die eet je gewoon nog op. Zo, dat is klaar. Lekker gezonde rode kool. In de oven verlies je net zoveel, ongeveer, of eerder net zo weinig, stoffen als in de magnetron. Je zet de oven vaak wel op 180 graden, maar zolang er nog water in die groente zit, kan de groente zelf van binnen niet hoger worden dan 100 graden. Maar laat het vooral niet te lang in de oven staan, want dan droogt het uit. Dan zie je van die bruine randjes en dan is er bijna geen water meer aanwezig. En dan kan die groente wel heet worden. Dan gaat die afbraak van die stoffen veel sneller. Zolang je groente dus niet te lang in de oven zet, is dat ook een goede optie. Maar het allerbeste is groente wokken met een beetje olie. Ik zet deze even aan de kant. Deze moet weer even flink opgestookt. Dan pak ik de wok. Olie gebruiken in plaats van water is heel goed. Die zorgt ervoor dat al die gezonde wateroplosbare stoffen niet meer uitlekken. Dus die blijven in de groente. In vetoplosbare stoffen, die lekken wel deels uit in de groente en die komen in de olie. Dus als ik de groente erbij doe, wordt het opgewarmd door de olie in de pan. Omdat er niks uitlekt is dit natuurlijk veel gezonder. De vette losbare stoffen, die lekken wel deels uit in de olie. Maar zoals je zelf wel weet, als je wokt, blijft er vrijwel geen olie achter in de pan. Het vormt je eigenlijk een laagje om de groente heen. Zoals je ziet gaat deze kool ook heel mooi glimmen. En dat komt door dat laagje olie. Hij gaat een beetje glanzen. Die extra olie zorgt er natuurlijk wel voor dat de groenten wat meer calorieën bevatten. Maar plantaardige olieën op zich zijn niet ongezond. Bij het bereiden van groenten lever je dus eigenlijk altijd wel wat in op de gezonde stoffen. Bij een goede bereiding verlies je van die gezonde stoffen hooguit van 20%. Maar bij een slechte bereiding, zoals lang koken in veel water, kan dat wel 50% of meer zijn. Goed, we begonnen dit college met de vraag of verse groenten gezonder zijn dan die uit pot of uit de diepvries. Je weet nu dat groenten het meest gezond is als het echt vers is. Helaas weet je meestal niet hoe vers groenten in de winkel nu echt zijn. Koop je groenten als ze niet in het seizoen zijn en ze dus van ver gekomen zijn, dan is dezelfde groente ingevroren of in blik waarschijnlijk verser en gezonder. Maar vergeet ook niet dat je met het bereiden van groenten dus een groot verschil kan maken.